En ook je kijkt naar deze video. We zijn vandaag weer een leuke Efteling video aan het maken. En we gaan vandaag niet uh, tips geven over de Efteling. Maar gewoon een beetje lol maken in de Efteling, toch? Ja, precies. Oh, zo! Ja, we lopen hier bij het kasteel van Don Roosje. Ja toch? Don Roosje toch? Door die appel. Door de appel. Don Roosje toch? Sneeuwwitje. Welke van die twee? Nee, sneeuw. Wacht. Don Roosje. Ik snap weer, ik ken Amper van die sprookjes. 1, 2, 3, let's go! Jongens, het is een leugen. Kabout Plop komt hier gewoon uit de Efteling. Komt niet uit Plopsland, nee. Allemaal leugens. Komt hier gewoon lekker uit de Efteling. Woont hier gewoon. Kijk, kijk. Zitten zijn vriendjes die hij niet heeft eigenlijk. Kijk, zit hij dan. Zit hij, hè? Kabouterplop. Plop. Wie de, zie je, ik zei toch buitenkloppen yes, yes, komt hij gewoon uit Efteling. De boeken aan het zes zwanen, maar daar staat zelfs een rij voor, dus we gaan kiezen om er even naar binnen te gaan via de looproute. Nou, ja, ik kies de mooiste die ik leuker vind. Ah, Alsjeblieft. mooi ei. Ik vind het ei. Dit is wel heel mooi. En hij hier... had zes zonen en een lieve dochter klein, maar toen de vorst er mocht dit zo niet langer zijn. Zijn nieuwe vrouw. Jaloers en ijdel zouden kinderen haten. De koning borg ze in ons lot. moest hen daar achterlaat. De koning ontdekte dit en was belust op ze... Nou jongens, we staan hier bij de Put van mevrouw Hollen. op deze mooie waterlelies. Vroeger waren deze mooie sterren die samen met de maan en de andere sterren s'nachts dansten op het water. Zeker mooi morgen luisterden er enkele sterren niet toen de hen Henry Paul mee terug naar de hemel te gaan. Ze dansten en dansten, tot een heks verscheen en hen voor straf veranderden in waterlelies. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het. Ja. Ik heb er jammer de beelden die hier heb gemaakt zijn de helft van weg dus ik moet hier maar de video eindigen want ik ga niet speciaal voor, voor de video weer helemaal naar de Efteling want zo dichtbij won't go, we, ik weet niet het is nog wel een kwartier rijden en ja, dan zien jullie bij de volgende video later 1, 2, 3, let's go!